Goedemorgen, vandaag is de vijfde aflevering van Boeren verteld. Vandaag staan we op de boerderij van Monique en Benny Weiden in Beltrum. Dat ligt in de achterhoek in Gelderland. Monique, stel je even voor. Nou, Goedemorgen, ik ben Monique. Ik ben 53 jaar getrouwd met Benny. En wij hebben een multifunctioneel agrarisch bedrijf. Wat bestaat uit uh, educatie op de boerderij. Wij geven rondleidingen, kinderfeestjes. En ik ben zelfs sinds. Uh, Jaar of drie gecertificeerd paardencoach. Ik coach jongeren en jongvolwassenen vanaf 18 jaar met en zonder paarden. Je hebt vier takken genoemd, maar je hebt ook nog een vijfde tak ook op de boerderij. Klopt. Dat is het gastenverblijf inderdaad. Je staat nu bij de ponies. Ja. We zijn aan het eten nu. De ponies leven bij ons in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Wat eigenlijk wil zeggen dat wij ze niet op stal hebben staan. Ze leven 24 uur per dag buiten, uh, onbeperkt hooi en we proberen op deze manier uh, aan hun uh, behoeften te, te voldoen. Naast dat het uh, ponies voor je zijn, zijn het ook collega's van je? Het inderdaad, mijn collega's. Dat, dat klopt, inderdaad. Uh, collega's, in zoverre dat uh, het zijn voor mij geen hulpmiddelen zijn. Uh, het het padekoordje is een, een, een laagdrempelige manier om met mensen in gesprek te gaan over bepaalde thema's die in hun leven spelen. Hierin kun je denken aan bijvoorbeeld uh, moeite hebben met grenzen aangeven, uh, een stukje zelfvertrouwen. Leiderschap is ook heel belangrijk. De ponies daarin zijn van grote betekenis. De ponies hebben geen oordeel, geen vooroordeel. En leven ook in het hier en nu. En ik vind dat wel heel waardevol. En daarom noem ik ze ook mijn collega's. Je coacht met en zonder paarden? Ja. Wat als ze bang zijn voor paarden? Maakt er in principe niet zo heel veel uit. We beginnen eigenlijk altijd, uh, ik kan me heel even draaien. Dit is eigenlijk de, de buitenbak van waaruit de coachings plaatsvinden. Maar we hebben hier ook een hek. Ik hoop niet dat ik te snel ga. Misschien dat jullie Benny ook nog ergens tegenkomen. Uh, we beginnen de coachings eigenlijk altijd buiten de bak. Uh, we hebben een soort van kennismaking in onze ontvangstruimte. Uh, daar vertel ik wat over het coachen. Als mensen bang zijn, uh, is mijn ervaring dat zodra ze bij de ponies komen, dat er vaak een bepaalde rust over ze heen komt. En dat mensen vaak ook wel de verbinding aandurven te gaan. Uiteraard ben ik hier ook altijd bij. En uh, mocht ik de situatie niet veilig uh, in de kunnen schatten, dan blijf ik met de, met de mensen buiten. Nee, nee, we gaan niet rijden. Je hoeft ook geen ervaring met palen te hebben. En we gaan er niet op. Uh, het, het, al het werk uh, vindt vind op de grond plaats. Als mensen een uh, boeking willen, dan uh, kunnen ze een weekend of een week of een nacht in het gastenverblijf uh, boeken. Ja. Dan nemen ze wat langere tijd om op het bedrijf uh, te kijken. Ja, klopt. Mensen kunnen hier inderdaad uh, ook, ook een weekend komen. In dat, in dat weekend uh, één of twee sessies boeken. Uh, het, het, de, de sessies kunnen best wel heftig zijn. En dan is het ook wel handig en prettig dat je uh, niet weer naar huis hoeft te rijden. En zo, op deze manier kun je hier lekker uh, bij ons verblijven. Genieten van het platteland, van onze koeien, van ons bedrijf, van de rust. Ja. Ja, klopt. Nou maar ook andere dieren voor nou, kleine dierentuin. We hebben de Nederlandse landgeiten. Daar fok ik zelf um, mee volgens, voor, voor het stamboek. Van het uh, landelijk, de landelijke vakkersclub Nederlandse Landgeit. Uh, we hebben sinds twee jaar ook Afrikaanse boergeiten. We hebben alpaca's, uh, honden, kippen, voliere uh, vogels, waaronder sinds een paar maanden Amazonen, papa, um, Ja, wat hebben we nog meer? Ik, ik moet even naar mijn man kijken, die staat tegenover mij. Ja. Ja, de koeien natuurlijk. Het allerbelangrijkste. We, we, melken, we melken 50 koeien. En ik kan heel even kijken. Ik weet niet of jullie mee kunnen kijken. Dan kijk ik tegen de zon in. Uh, de koeien zijn net naar buiten gegaan. Kunnen jullie ze zien? Iets zwart wits lopen. Goed. Ja. Dan ja. laten we dat stil heel even zien, zodat het dat eruit ziet. En ze zijn nu namelijk allebei dus dat is even van tevoren opgenomen. Hier zien we onze koeien. Ja. Ze staan nu nog allemaal vast in het voerhek, ze zijn net allemaal gemolken. De laatste koeien staan nog in de melkstal. Benny is hier bezig met de laatste ronde. <tie> Twee keer zes melkstalen dat wil zeggen dat er twaalf koeien tegelijk gemolken worden. Hier zien we Lisa, leerling van het zonnecollege, die je ook leert melken, koeien gaan na het melken naar buiten, lekker de wei in en we halen ze om 12 uur voorop omdat het anders veel te warm wordt. Koeien snel last van hittestress, waardoor ze dan op ook te weinig voer opnemen, dus ze gaan dadelijk lekker naar buiten en dan om 12 uur naar binnen. We hebben hier in de stal grote ventilatoren hangen. Aan deze kant een en aan de andere kant en die worden vanmiddag aangezet. En dat is wel lekker comfortabel voor de koeien. We melken 50 koeien. Twee keer per dag worden ze gemolken dus morgens om half zeven en s'avonds om half zes. En ook het melken van de koeien mogen de gasten meebeleven. Inkijken in de melkstal. De koeien gaan elke dag naar buiten. Maar met uh, dit we weer uh, iets korter. We halen ze als, met deze temperaturen halen we ze inderdaad tegen de uur of één halen we, ze naar, halen we ze naar binnen. Ik heb de grote ventilatoren in de al laten zien. Dan is het stalklimaat is wel iets prettiger als met 35 graden buiten te gaan liggen. Ze gaan met z'n allen onder een boom liggen. Uh, ze nemen geen voer op. En het is gewoon niet goed voor de algehele gezondheid van het dier. Ja, klopt. Hier zijn we bij onze gezamenlijke ruimte, ontvangsruimte die de gasten kunnen gebruiken die bij ons komen overnachten. Mooie muurtekening, mooie muurschildering met Onyx, geprepareerde geit. Hier staan de leskisten... die we gebruiken voor de educatie op de boerderij. Hier is een klein keukenblokje aanwezig... voor de gasten, alles aanwezig. Afwasmachine... elektrisch kookplaatje... waar je een eenvoudige maaltijd op kunt bereiden... Hoekast, mag niet erom. En jullie kunnen ons natuurlijk ook volgen op Facebook. Het zijn allemaal boeken, spellen. Wat de gasten mogen gebruiken. Op de, dit is op de begane grond. Hier zijn we bij de, de douche. Dat was de keuken en ontvangstruimte. Ik zal de kamers boven ook laten zien. Dit is de kamer met twee bedden. Welke kamer is dat? Dit is kamer ot. Dan is er nog een kamer met drie bedden. Zien. Uh, Sylvia die vraagt, uh, vertel eens wat over de geit. Ja, zeker. Over welke geit wil je iets weten, Sylvia? Maar Sylvia kent de geiten wel. Want ja, oké, okay. we zijn hier bij Nicole. De boergeit. Met haar eerste lam, Sjoelke. Julke is nu tien uh, weken oud en uh, met een week of twee gaat zowel Nicole als Sjoel gaat bij de groep Landgeiten. Uh, de, de kleine Jules staat nu nog op brokjes en we gaan dat langzaamaan afbouwen. En zodra ze afgebouwd is, dan kan, kan ze bij de grote groep Landgeiten in. De, de boergeit is, is, is een ontzettende vriendelijke geit, een hele makkelijke geit. Um, heel andere geit als de Nederlandse landgeit. De Nederlandse landgeit is uh, over het algemeen niet altijd even verdraagzaam naar elkaar toe. Uh, en daar is de boergeit daarentegen een stuk makkelijker in. Uh, de boergeit past ook wel in de groep landgeiten. Er zal straks wel even geknokt worden als Nicole en Jules... Uh, geïntroduceerd worden in de groep, maar dat is vaak even één dag dat er een beetje onrust is en dan gaat dat ook wel weer goed. Je hebt uh, allerlei soorten dieren en nu al even rond kunnen kijken, maar er is nog iets waardoor men op afstand uh, van het bedrijf kan ondersteunen en kan komen bezoeken, namelijk met adopteren een koe. Klopt, we zijn sinds uh... Uh, januari 2020 zijn wij aangesloten bij Stichting Adopteren en Koe, die de, de boer-burgerverbinding heel erg belangrijk vinden. Die ook vinden dat er te veel over de boeren gesproken wordt, maar te weinig met, helaas. Uh, en op deze manier, om de boer-burgerverbinding te verkleinen, mensen naar de boerderij te krijgen, um, hebben ze eigenlijk tijdens de MKZ-crisis uh, deze stichting opgezet. Dus het is bij ons mogelijk een koe of een kalf te adopteren voor 50 euro per jaar. Daar word je ook direct vriend van de boerderij van. Je bent altijd welkom om bij je koe of je kalf te komen kijken. We organiseren één of twee keer per jaar een open dag voor de adoptievrienden. En we schrijven natuurlijk nieuwsbrieven uit. Ik kan daar natuurlijk nog wel even, Jacqueline, eh, ik kan daar nog even aan toevoegen dat we in verband met de coronacrisis hebben wij het hele jaar door eh, tot einde van het jaar hele leuke acties. Daarvoor kunnen mensen naar onze site wwwmelkvjouderij weidennl eh, om daar te bekijken wat wij voor acties hebben. melkveehouderij-weiden.nl Ja, helemaal goed. Ik wil de kijkers bedanken en natuurlijk Monique bedankt. En dat u zo je bedrijf mochten zien. Heel graag gedaan. Hoi. Misschien wil Bennie ook even zwaaien. En kijk, de volgende keer met Boerin verteld. Op vrijdag 31 juli om half tien met boerin Annegien die vertelt over haar scharnelvarkens en Hamlets varkensvlees. Tot dan!